Het instellen van een mailhandtekening binnen Google Workspace is heel gemakkelijk. Open de instellingen en scroll naar beneden totdat je het kopje handtekeningen ziet. Klik op Nieuw aanmaken en geef het een naam. Voeg vervolgens de content toe van je handtekening. Je bent te vrij in om foto's en linkjes toe te voegen, zodat je handtekening gepersonaliseerd wordt. Nu je dat hebt gedaan, stel je de handtekening in. Selecteer bij geen handtekening, je handtekening standaard werk, de andere optie ook. Je mag de optie invoegen voor geciteerde tekst, inschakelen of uitschakelen. Ik laat zien waarom. Als je de optie uitschakelt, zie je twee van die streepjes boven je handtekening. Je weet dan wat je zelf geschreven hebt en je weet wat je handtekening is. Als je de optie inschakelt, dan zie je die twee streepjes niet. En dat is een annotedop hoe jij je handtekening binnen Google Workspace instelt.